Die uh, straalt weer iets meer rust uit. En we zijn begonnen aan deze wedstrijd. Vandaag hebben we Urk hier op bezoek. Maarten van Dijk. El -Gaswani. Ze gaat zijn man opzoeken. Ja, gaat naar binnen, gaat schieten. Nou, vervelend oh, schotje. Uh, balletje. Slap een zwabber. Dit is een uh, mooi balletje voor een linkspoot. Al vol richting tweede paal. Uh, Ik denk Nentjes hem neemt. <laughs> nou, oh, gevaarlijk. Wordt een hoekschop, aangeraakt uh, door Sam de Wit. Kan nu zijn blik naar voren richten. Die bal is achter uh, Stef Nijland, overname van uh, Urk. Schraal weer. Gaat zijn man opzoeken. Wat gaat hij doen? Gaat er omheen? Niet te ver uh, doorlopen. Is dus van ver naar achter. Bal via... Nee, ik dacht dat het over de voet ging van uh, een DVS. -er. Toch goed naar buiten toe uh, gedreven. Ja, Hij liep een beetje door en uh, liep zich eigenlijk een beetje vast. Ja. Je ja, hebt schot, maar je gelijk. Ook, uh, Urk een beetje aan en die uh, moet het natuurlijk altijd hebben van inzet en van fanatisme. Maar ook wel. Uh, Daar moet je niet uh, voor onder doen. Opportunisme. Ja, om. Uh, als je denkt dat je makkelijk van Urk wint, dat gebeurt niet zo vaak volgens mij. Nee. Maar. En hoe. Uh, bij hun is het al zo van hoe langer het 0-0 blijft, hoe meer uh, het kan. Ja. Of een klein voorsprongetje. 1-2. Oh, uh, wie doet het? Rustig blijven. Oh, dat blijkt hij ook wel. Ah, maar, uh, ja, moest strijker, ook met links. Ja, bleef lang staan. En dat uh, beloont. 1-2. Hoekschop. Kijk eens, heel veel vrijheid. Kan hij gaan. Achterin gooit Jim. hem. Ja. Oh, een hakje achterin. Kan hij gewoon in tweede instantie? Oh, op de keeper. Die strijker staat er wel hoor. Ik weet niet wat er is met onze bank vandaag, André. Ik weet niet of jij nog bent bijgepraat. Op de bank vandaag hebben wij uh, Nicky van Hilten Tariq Effre. Ben je mee? Het is de keeper iets voor zijn goal. goal. En nu komt die. Oei. <laughs> ja, die, die stem de wit. <laughs> Precies. En uh, DVS uh, heeft wel uh, meeste balbezit, maar ook wel uh, wat mogelijkheden. Olijven. Is de aanname net iets ver van hem af, maar kan uh, gerepareerd worden. Die had uh, ook voor, voor aan het begin van het seizoen gedacht dat Erren uh, zoveel minuten zou maken. Die heeft echt gewoon, uh, staat bijna elke week uh, links of rechtsback. Ja. ja. En doet het goed. Hij staat altijd wel heel erg hoog. En dan krijgt hij de bal ook weer. En dan geeft hij die bal aan... Uh, Mooi gedaan hoor. Kijk, die moet erin, die moet erin. Er Frank, Frank. Penalty. Penalty. Ja. Ik denk hij wacht gewoon af. Penalty voor uh, DVS. Het is uh, Frank Olijven die neergehaald werd. Nou, volop de wreef. 25e minuut, Lars van Wetering. Uitgelezen mogelijkheid. Bal in ja! de hoek. En het is uh, DVS wat op een 1-0 voorsprong komt. Dat is heel erg lekker. Halverwege ja. de eerste helft. Terechte voorsprong. Goeie goal. Goeie penalty. De keeper strijken de andere hoek in. Overtuigend genomen in het hoekje. En uh, DVS hier op een 1-0 voorsprong is terecht. Nou, ja, dit uh, wint Urk op het middenveld. En daar zijn ze eruit. Met ja, de nummer 11. Best wel rap. Gaat schieten. Ja, dan moet uh, dan uh, optreden. Op het schot van Lucas Sraal. van den Berg moet... Uh, Snel handelen om uh, de bal in de ploeg te houden, Eren draait een paar rondjes geeft dan de bal in het midden aan... Goed, goed doorgegaan, Elgaswani. Altijd mooi om te zien he, hoe hij uh, naar voren Oh, drijft. wat een bal zeg! Via de verdediger, Hoekschop, ja. maar wat vinden die elkaar lekker? Lars had hem graag in één keer gewild, denk ik. Die bal van Stef Nijland kwam op het juiste moment uh, rond de penalty stip. Salasiva. Kan een ja, grappig momentje draaien. tussen Tim van den Berg en Salasiva. Pak die bal. Maarten van Dijk neemt deze vrije trap snel. Sam de Wit. Lars Huber. en eroverheen. Nee, moet terug. Kan niet daar. Terwijl het weer een beetje donkerder wordt hier in Ermelo. En uh, een countermogelijkheid uh, komt voor Urk als ze dat snel doen. Dat doen ze snel. DVS kopie erbij. Loopt aardig door. En dat is een doelpunt. Dat is een goed doelpunt van uh, de nummer 6 van uh, Lucas Nagel. En uh, loopt DVS tegen een counter op. Ja! Voor rust. Een paar minuutjes voor rust. Goeie goal van uh, de Urkers. Dichtbij tegen Essel, Snoek aangeschoten. Uh, dus te weinig voor een uh, vrije trap. Zelfde situatie, een beetje nu aan de andere kant. Straal krijgt ook wat ruimte. Strakke voorzet voor de goal. Ja, die valt 2-0 hier hoor. 2-1. 1-2. Hensbal wordt er tegengezegd. Ja, ja, is Hens. Ja, gebeurt dat eerder. Maar hier is het 1-2 op slag van rust. Ja, DVS kan aan de bak, tweede helft. Een beetje tweede van dezelfde situatie. Salasiva ook ook achteruitlopend. Strakke voorzet van Straal. Ik zag niet wie hem afwerkte, maar ja. En zo komt Urk op een 2-1 voorsprong net voor rust. En als ik me niet vergis, was is het een nog beter op voor nummer 6. Tweede helft is begonnen. Rick begint met een uh, lange bal. Wel oh, Gaswani. Goede bal. Oh, tweede bal. Oh ja! ja. Franco Lijven. Wat is die vandaag belangrijk? Is het buitenspel? Nee, het is geen buitenspel. De aansluitingstre de gelijkmaker is een feit. Lekker. Goede bal van die, die El Ghassouani. Lekker hoor. 2-2. Balletje valt goed. Uh, Romion, deze bal is te scherp. Jammer. Ja. Dit had best wel uh, iets meer verdiend. Goed. We dus zijn aan de andere kant met die bal. Ja. Heel goed. Romeo, nou, loop maar door. Romeo, yeah. doe het maar. doe het maar. Doe het maar. Schiet maar. Yeah, oh, oh, goed schot. Heeft uh, geen uh, spelers in de warming up. Nicky van Heilte. Urk wel. Ik denk ook dat daar zo meteen uh, wel gewisseld gaat worden. Ja, de koploper krijgt 6-0. De broek 6-0. Spelen ze met acht man of zo? Er is ook een rijden naar uh, hoek. En Snoek uh, ligt op de grond. Ik zou de bal er even uitspelen. Die uh, gaf ook al aan... Uh, ja, Hoek, Snoek. Ik had het door. Ja, Snoekduik. Dat hij gewisseld wil worden. Die zit er doorheen. Nou oh, ja, ik heb het niet gezien, maar het uh, was vrij duidelijk. Ik heb het niet gezien uh, wat er is gebeurd, maar... Er uh, wordt nu uh, ja, toch het veld afgebracht. Ja, een vervelend uh, uh, Geef een applaus? Oh, daar was Nicky bij de tweede paal, maar er stond ook een verdediger voor. Goed zit, maar daar zit Tim van den Berg moet opletten. Iedereen moet opletten, want die gaat Dat is een kaart. Ik zou het gewoon maar eens een keer proberen als ik uh, ieder was. het ook. bal uh, is uh, los nog, maar is ook uh, nee, is achter geweest. is een corner. Het is een corner, ja. DVS laat zich een beetje... Ja, in een mindere fase uh, nu. Ja. Kom eigenlijk na, uh, na die, die vrije trap. Er is Urk duidelijk aan het aandrukken. Oh. En daar valt hij ook hoor. Je voelt hem aankomen. Ja, die, ja uh, dit. Uh, komt al even binnen. Dit is wel een, uh, een beste dreun voor de kop van uh, DVS. Duwen, ja. Dat is uh, opzichtig. Ja, ja. Birk wat. Uh, 15 e staat. 10 punten. Kunnen er wel een paar gebruiken. Hij gaat er makkelijk langs, nu de uh, bal uh, voorgebracht blijft hangen, geen buitenspel. Het is uh, 4-2, 2-4 voor uh, Urk. Weer gaat het in een heel kort tijdsbestek dat er uh, twee doelpunten worden gemaakt door uh, Urk. En dat uh, resulteert dat uh, het hier uh, 2-4 staat. Komt hij? Goeie. Oh, oh wat, wat is een redding. hè. Wat een safe zeg. Klein keepertje. So, maar uh, wat zat hij daar boven in die hoek he. Keurig. Weer zo'n look pass. Was echt helemaal niks mis met die vrijheid. Nee, en die keeper... Uh, die die plukt hem daar uit die bovenhoek zeg. Ja. Ik denk dat Gijs de bal komt ophalen. En het afgelopen is. En uh, zo feliciteren we Urk met de overwinning. En uh, ja, zuur voor DVS. Wij gaan uh, nabeschouwen en uh, donderdag zijn we er niet bij de uitwedstrijd. Daar mogen we niet livestreamen. En, uh, dus we zijn er gauw weer. In ieder geval een fijn weekend. Ja. Nou, de druiven zijn zuur, Peter. Naar iets achter als je wil, uh, voor het beeld is mooier. Ja, uh, na de wedstrijd uh, tegen Urk, uh, vliezen met uh, 2-4. Ja, wat is uh, er gebeurd en wat is jouw uh, verhaal voor vandaag? Ja... Uh, ik denk twee fases in wedstrijden. Kijk, de eerste half uur heb je er volgens mij volledig de wedstrijd in, in handen. Uh, en Natuurlijk wisten we dat zij uh, vanuit de counter uh, ja, wel het kunnen. He, dat, de, eigenlijk maken ze volgens mij beide goals uit die counter. Maar volgens mij hebben we de wedstrijd in handen. Uh, ja, in de tweede helft eigenlijk ook. We beginnen vanaf minuut één, dr dr dringen wij uh, hun terug in, uh, op een eigen helft. Tot het moment dat we met z'n allen van het veld af moeten gaan en we laten ze zo uh, twee keer ontsnappen en uh, de, ja, de wedstrijd is, is, is weg, zeg maar, uh, bij 2-2. Uh, ja, uh, ja, uh, ja ik, ik, heb niet, ik zag hem niet aankomen in die zin, uh, hè. dus ik denk, nou, we gaan nu uh, gasten erop geven. Leek wel dat zij wat vermoeid waren, maar uh, uh, ja, toch hebben ze het voor elkaar gekregen om ons uh, nog klein te krijgen. Uh, yeah. Ja, nou, heel zuur en uh, ja, wat je zegt, een beetje wisselend. Uh... Uh, we hadden een mooie fase, hè? Een paar wedstrijden achter elkaar. Als je dan nu naar de stand kijkt, ja, het zit ja, allemaal dicht bij elkaar. Nou, Zo zonde ook voor de periode. Nou, dat, dat sowieso. Uh, ik, bedoel, ik, ik kan niet eens zeggen dat we dat het heel slecht gedaan hebben. Hè? Maar, maar wel net. net uh, uh, en met name, natuurlijk, we hoe we uitlopen naar na, na 4-2. Uh, ja, daar laten we ze gewoon ontsnappen. Uh, terwijl dat helemaal niet in het wedstrijdbeeld paste, zeg maar. Uh, uh, ja, dat maakt dat, dat, ik nog, dat het nog een beetje ongeloofwaardig is of zo. Uh, uh, hè, dat ze ploeg dat ze beter is of, uh, nou ja, dan zie je dat misschien aankomen dat we zelf niet goed genoeg zijn. Maar gewoon even een fase in de wedstrijd, uh, dat we er niet bij zijn met elkaar en uh, ja, de wedstrijd is afgelopen. Is dat dan 80% arrogantie? Is dat, hoe, hoe verklaar je zoiets? Ja, nou ja, dan moet je naar gedrag kijken. Hè, want de rest is allemaal uh, invullen. Uh, en gokken, maar uh, ja, nou ja, geen druk op de bal. Uh, dat is wat ik dan gezien heb. Zeg maar. en, uh, ja, we laten ze daar ontsnappen doordat we geen druk op de bal hebben. Ook moet zeggen, wel aan de bal uh, iets te uh, Daar hebben we nog wel op ge ge gehamerd in, in de, in de, in de, toen we terugkwamen. Zeg maar. Wees zuinig. En we gaan veel op hun elf spelen. Ga op zoek naar dat ene, twee, of, die ene of twee momentjes. Uh, niet te snel proberen de beslissende paas te willen geven. Ja, ja, daar hebben we ook nog wat ballen verloren, zeg maar. van, ik denk van ja, volgens mij was hij nog niet helemaal klaar voor. Uh, ja, ja zeg maar, ik vind het heel lastig om te benoemen op dit moment. Uh. Het is een gekke competitie, iedereen wint uh, van iedereen. Sparta Nijkerk verliest vandaag van VVG, uh, Hoek wint met 6-0 van Dovo. Er is nog niet echt uh, een pijl op te trekken, wie nou echt de absolute, uh, Ja, wie, wie, wie, wie gaat er echt om de... Juist. Uh, ja, ik weet de rest van de uitslagen uh, niet. De GV. GVV wint, dus die staan nu aan kop samen met uh, Stedoco. ja, ah, het, uh, het zit zo dicht bij elkaar. Ja, het zit ook dicht bij elkaar. Uh, we hebben ook nog geen wedstrijd dat we weggespeeld zijn natuurlijk. We hebben, uh, misschien wel fases van wedstrijden. Uh, maar dat hoor ik en lees ik eigenlijk overal. Uh, dus uh, iedereen wel het gevoel heeft van, uh, ja, het, zit, het zit inderdaad allemaal dicht bij elkaar. Uh, ja, en uh, we hadden een slag uh, kunnen slaan, zeker in, uh, in, de, in de eerste periode. Uh, ja, dat we gewoon uh, uh, bij moeten zitten met elkaar. Uh, ja. Ja, nou, het is, uh, verschil is vijf punten, dus dat kunnen we vergeten. We kunnen wel vast een beetje vooruitkijken naar uh, aankomende donderdag. Hè. Dat is een uh, mooi, uh, mooi affiche En ook misschien wel een kans om uh, ja, een klein stuntje neer te zetten. Hoe, wat zijn jij verwachtingen voor, uh, voor die wedstrijd? Ja, het is natuurlijk best wel een uh, lastige uitwedstrijd. Hè. Als je hem thuis speelt, uh, denk ik heb je iets meer kans. Nee, maar je hebt altijd kans. Dat hebben uh, we vorig jaar laten zien. Uh, tegen uh, twee divisieploegen Noordwijk uitgeschakeld. Uh, natuurlijk Eindhoven, dus je, uh, dat was wel thuis, uh, maar je hebt altijd een kans, ook tegen, uh, tegen Katwijk, natuurlijk. Uh, ja. Eerst maar uh, even een klein beetje terugblik herstellen en weer door denk ik, hè? Ja, ja, ja, daar ben ik ook wel blij dat we uh, donderdag pas spelen. Erwin heeft wat last van zijn lease, uh, Nicky heeft wat last van zijn ribben, dus uh, we hebben er iets meer tijd om te stellen met elkaar. Dus, uh, en alles scherven een beetje bij elkaar te rapen, uh, ja. Nou, nog uh, een fijn weekend. Het uh, verschil is vijf puntjes en we gaan we gewoon weer verder met z'n allen. Nou, fijn weekend. <laughs> Ik wens je toe dat je nog de rest van de, het weekend. Oh, een fijn weekend. Maak er een mooi zondag van. Uh. Helemaal goed. Dankjewel.